Hé hey Joyce, kom bij Joyce. Oh Joyce, oh Joyce. Ja, ik heb nog één wortel. Hé hey, Joyce hé hey, Black Jack. Hé hey, Annabel. Hé hey, Annabel. Hé. Hey. Ja, jij hebt ook een wortel natuurlijk. Is het loof. Je hebt alleen een wortel. Hé hey, Annabel, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Hé, hey, Roosje, kijk eens Roosje. Oh, Roosje! Shitlanders! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hap, kom maar! Ja, nu proef ik, is op de grond. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Oh, Roosje! Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Super, Joyce! Oh, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Joyce! er komt een auto aan. Kijk eens, George. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Black Jack! Hé, Blackjack! Oh, Blackjack! Ik heb iets! Hé Annabel! Kijk eens aan de bel! En je we weten al wel niks. Nou, de bel, kijk eens of ik te happen. Je kan echt niet happen. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Jij kan happen. Kijk eens, Roosje. Combatjeurs! Combatjeurs! Oh, Blackjack, hou ze op het te Dat vind je niet aardig. Kom maar, Joyce! wat gemeen. Ja, Joyce, ik heb er genoeg van mee. Ik heb altijd een reserve. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Ah, Blackjack! Hou eens op! Dat je niet meer sympathie hebt. Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Oh, Blackjack. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Stoute Appelozer Blackjack. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Vanmiddag ben ik er weer, Joyce. Nee, Blackjack. Oh, Joyce. Ja, dan nou komt Blackjack. Een klein stukje hap. Een klein stukje. Dat is genoeg. Kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Oh Joyce dit is eng! Oh Joyce dit mee Joyce! Oh goed zo Joyce! Hé hey Roosje! Hé hey Blackjack! Mini polies! Mini paardjes eigenlijk. Hé hey Roosje! Hé hey Roosje! Goed zo, Joyce! Goedemiddag ben ik weer terug, Joyce!